We lezen uit de heilige teksten van de wereld rond het thema Spreken en Zwijgen. In een hindoe geschrift lezen we Spreken met woorden die niemand kwetsen, ware woorden, weldadig en aangenaam om naar te luisteren, en voortdurende studie van de schriften. Dat is assese van het spreken. Bedaardheid, vriendelijkheid, stilte, zelfbeheersing en reinheid. Dat is geestelijke assese. Deze drievoudige ascese kan, als zij met geloof beoefend wordt en zonder gedachte aan materiële beloning, tot de hoedanigheid goedheid leiden. In een boeddhistisch geschrift lezen we Alle handelingen in het leven worden slecht door tien dingen en door deze tien dingen te vermijden worden zij goed. Er zijn drie kwaden van het lichaam, vier kwaden van de tong en drie kwaden van de geest. De kwaden van het lichaam zijn moord, diefstal en overspel. De kwaden van de tong zijn leugen, verdachtmaking, belediging en ijdele taal. De kwaden van de geest zijn hebzucht, haat en dwaling. Ik spoor u aan de tien kwaden te vermijden. Door niet te liegen, maar waarheidsgetrouw te zijn,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 Uw tijd niet te verdoen met de ijdele praat, maar zinvol te spreken of stilte te bewaren. In een taoïstisch geschrift lezen we: Zij die weten, praten niet. Zij die praten, weten niet. In een zoroastisch geschrift lezen we U roep ik aan, Heer, antwoord mij en geef mij inzicht. Er zijn zoveel meningen en gissingen. Welke daarvan is de beste en de meest begerenswaardig? Hoe kan ik te midden van al die duizenden meningen en gissingen juist uw lichtende waarheid ontdekken, die trekt naar het goede in spreken en handelen. Toch streef ik ernaar, met geheel mijn verstand en ziel tot die waarheid door te dringen. Maar zonder uw hulp, Heer, reik ik daartoe niet. In een joods geschrift lezen we Verberg mij, voor de heimelijke raad van de boosdoeners, voor de oproerigheid van hen die voor het onrecht werken, die hun tong scherp maken als een zwaard en een bitter woord aanleggen alsof het een pijl is. Wie waarheid spreekt, deelt mee wat recht is, maar een leugenachtige getuigt van bedrog. Er zijn er van wie het gepraat als dolksteken werkt, maar de tong der wijzen brengt genezing aan. Vriendelijke woorden zijn als honingzeen, zacht voor de ziel en een medicijn voor het gebeente. In een christelijk geschrift lezen we ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten zet mij daartoe aan, mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Zo is ook de tong een klein lid, maar voert toch een hoge toon. Ieder mens moet snel zijn om te horen. Langzaam om te spreken, langzaam om boos te worden, want de drift van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. In een islamitisch geschrift lezen we Zij die hun bezittingen als bijdrage aan God weggeven en dan het geven van hun bijdragen niet laten volgen door gepoch en ergernis, voor hun is het loon bij hun Heer. Zij hebben niets te vrezen en zij zullen niet bedroefd zijn. Vriendelijke woorden en vergeving zijn beter dan liefdadigheid gevolgd door ergernis. En Allah is zonder behoefte en zachtmoedig. In een mystiek geschrift lezen we Wie zijn tong leert te beteugelen bij wat hij wel en wat hij niet moet zeggen, wordt heer en meester over zijn leven. Een waarheid die vrede en harmonie verstoort, is erger dan een leugen. Eén woord van een waarlijk bezield iemand geeft antwoord op honderd vragen en vermijdt duizend onnodige vragen. Tot zover de teksten uit de Heilige Geschriften.